mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, lspd, waarom hoor? En vandaag ga ik op pad met Wim en uh, met deze Turan 2011. 2010, 2011. Ik vond hem nog hier op dit kleine politiebureau bovenin uh, de stad. Maar er staat ook al inmiddels een nieuwe B-klasse met nieuwe striping. Dus uh, ja, dit zal een van de laatste Turans 2010, 11 zijn die we hier gaan treffen in-game. Dus dan maken we er nog maar even gebruik van, zolang het kan. Uh, want ik vind ze gewoon super mooi. Is gemaakt door ministerie van mods. Uh, eerst te downloaden. Shout out ministerie van mods. Maar voertuigcontrole doen. Achterin had ik al gecontroleerd. We gaan nog eens met jullie meekijken. We hebben de pionnen. We hebben een uh, informatieboekje over voorkomen van won uh, woninginbraken. We hebben hier een, uh, weet ik veel, naaldecontainertje of zo. Weet ik het allemaal joh. Hier is een een of andere uh, koevoet, ja, dat is een afzetlint gebeuren. En hebben je straat race hier, daar hebben we nog zo'n ding wat je... Ja, 12, je weet wel, verkeer me regelt. Lincoln, we maar we gaan nu met uh, on, um, Boefjes die ocean. zitten te racen even erachteraan. Het wordt me een pittig... Uh, me een pittig gedoe met de bus hier. Of uh, met deze auto, kijk ze zijn ze geloof ik wel. Want hij is heel gevoelig voor um, sturen, zeg maar. maar dat zit dus de race hier over de snelweg. Oh ja, dat was de moterkap. Ga ja, meteen de stad uit, het dorpje uit. Voertuig is gecrashed, is gecrashed. Oh ja, daar gaat mijn Turan. Had ik met een van de eerste LSPDFR afleveringen tot ik ook met deze Turan reed en echt dacht what the fuck is dit? De vraag was toen van ligt het aan de tron of ligt het aan.. Uh... Uh, het stuur, wat ik nu gebruik, en het script, maar het ligt er echt aan deze Turan, want met de Audi en zo en de Touran 2016 en noem maar op, gaat het wat soepeler. Dit is natuurlijk ook niet heel realistisch hoe ik rijd, hè, maar mijn voetig wordt wel lichtblauw, <laughs> dat klopt ook niet. Of is, nou, misschien de zon en het licht en de wolken en zo. Ga ik steeds een achtervolging, hoge snelheid, misschien Thomas wat eenheidjes erbij vragen, wellicht de Kamar ofzo. We zien hier om uh, uh, militair gebied in rijden. Rijdt alstublieft naar ja, de Kamar, komt ons inderdaad helpen. Oh, hij rijdt in op de Kamar. Oh, de vrachtwagen rijdt in op mij. Geen succesvol pitje, we hebben zelf gepet, Oh, daar komt nog een Wordt hij erbij? Weet ik niet, die moest je waarschijnlijk gewoon uitwekken van mij Kamar zit erachter Ze er hebben op dit moment leidend voertuig Dan Laten we lekker zo Eerst maar zelf in de buurt komen Ze hebben hem weer geramd. Voert hij rijdt verder Dat ik ja, ze zijn voor ongeluk. Oh, ze zijn... Ja, perfect, perfect. Nee, niet perfect. Uitstappen, je wordt getased Kom op, uitstappen. Uitstappen, handen omhoog. Meewerken, in je bakjes letterlijk. Handen omhoog. Collega's, vuurlijnen, vuurlijnen. Ik ga wel naar links. Oei joh nou... Helemaal aanhouding Ja, een is kan op. Er zijn geen 1 1 meer nodig. En een takelwagen. We gaan het verkeer even afremmen, dan wel stoppen. verdacht is meegenomen, ook weer met de Kamar. Ja vriend, je hebt een probleem, want de Kamar zijn militairen en die zijn wat strenger. Je ben heel veel succes. Oh, nu gaat het fout. Ja. Oké, okay. hij gaat uh, mee met uh, niet met mij, ook niet met de collega's blijkbaar. Ik skip ze gewoon lekker. Zo. En wij gaan terug naar ons. Oh sorry Naar ons vertrouwd dorpje. bij meldingen. Nou, voertuigcontrole hebben we dus nu niet gedaan, maar ja toevallig tijdens de rit naar uh, of tijdens ja, de rit naar de, uh, naar de race en uh, tijdens de race heb ik alles wel gecheckt, want de stopbord deed het, de blauw deed het, de scheren deed het, die testen sowieso niet met de voertuigcontrole. En oranje zette ik ook bonerlijk aan, die deed het ook. Dus ja wat wil je nou nog meer, hè? Jongen Pannenkoek. Wat pannenkoek, het zit in nou op check om het te doen ofzo? Ja dat deed hij niet, maar waarom stopte hij? Dat was eerder de vraag. Wat zit er nou te bumper kleven? Ja ik zit ook de bumper kleven maar om zijn kenteken te controleren. Ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken, 0. Oké, okay, nou, dat, oh godnonde, er stond een pijl naar rechts en ik ging dus netjes naar rechts. Zo van, je moet hier rechts op en in moet ik weer naar links. voertuig, het tweede voertuig voor mij zeg maar, waar ze nu een ongeluk hebben, die heeft geen verzekering meer. En dat is niet zo handig, want ik net vol achterop hem geknald. Stop doet het blijkbaar niet als je geen blauw aan hebt. Want nu moet je het wel doen. Ook niet meer. Hij doet het niet meer, stop het bordje, is toch kapot gegaan. Kan gebeuren. Volgen. Goedendag, hallo. Ah, Ik ga rijden uh, wij even.. Uh, dankjewel. Die is ook nog eens uh, ongeldig verklaard, dus dat is niet mooi. Ik uh, ga even vragen. Ik zei, waarom rijden op een ongevallig verklaard uh, dan wel ingevorderd rijbewijs? Ja, ik wilde echt even het huis uit en een stukje rijden, oké, okay. maar je rijdt ook met een ehm, uh, um, uh, wacht even zo en zo. Ja, en waarom rijden met een uh, verlopen verzekering? Ja, de verzekering is de, de afgelopen dagen echt heel duur, maar ik zal een nieuwe bestellen. Dat is allemaal een beetje te laat, dus we gaan eens kijken wat je voor iets krijgt allemaal. Want je, uh, driving on suspended license en no insurance. Dat is invoerdering voertuig. Dat dacht ik al. Als je mag uitstappen um, dan komt een takelwagen als het goed is. Niet deze nog, maar komt dadelijk een takelwagen voor hem. En die zal hem dan wel uh, meenemen. Hem dan ook bedoel ik dan stap je maar bij die takelwaggel in nee niet over de snelweg lopen wacht nou Toet doet beste jonge heer meneer stop even ja. even vries ik bel wel een taxi voor je want ik kan natuurlijk niet laat die taxi even dichterbij spannen met de haar waarschijnlijk ja letterlijk dichterbij de zijn ranje fixen ik dat ook alweer dan gaan we door dan gaan we snel het maken en dan gaan we invoegen en dan hopelijk komen we nog eens terug op ons in ons mooie dorpje. we hebben een suspicious person in los santos international Airport. maar dat is allemaal helemaal daar dat ben ik toch niet ik geef je een melding hier in de buurt dan wat rijden we weer langzaam mensen wat rijden we weer langzaam jongen je rijdt 10 kilometer puur grap Kun je nog een takelwagen hebben maar die is kapot Die kan niet verder rijden zo. Oh. De verkeerde knop. Ik zal maar even netjes doen. Ja, het voertuig is helemaal kapot. Potteband, band. Geen band meer beter gezegd. Zwarte rook uit de motor. Ik snap dat je niet dat je misschien denkt van ik rij even naar de stad, maar dit is echt niet veilig. Goeiedag, hallo. Maak ik jouw C of dan wel C1 rijden, rijbewijs even zien? Die is verlopen meneer, wat hebben we? Dan kunnen we nog een soort van collega's zijn, maar dat kan niet. Weet je dat je rijden is? Dus, uh, um, Verlopen. Ah shit ik wist dat ik iets moest doen zegt hij. Ja nou, een beetje te laat. En wat in godsnaam. Is met je voeten gebeurd. Ja iemand heeft mijn banden kapot geprikt. Dus doordat jouw band zo kapot is. Gaat jouw motor ze roken. Dit is echt uh, ongelooflijk, vriend. Je gaat uitsappen je gaat niet verder rijden. Ik krijg wel van mij een bekeuring voor het uh, expired uh, license. Uh, kan natuurlijk niet. En ja nogmaals ik hoop dat je begrijpt. Dat je niet dat? zo verder kunt rijden. Ik ga het je niet al te moeilijk maken, die krijg je. Dat is gewoon, ja, dan ben ik maar even hard. Je gaat hetzelfde, normaal zou ik zeggen, bel even een collega met een nog grotere takelwagen die voor jou een uh, takelwagen die jouw voertuig afsleept. Gaat hij toch niet doen, dus ik vraag een takelwagen. En dit gaat waarschijnlijk fout, maar ik wil het wel zien. Deze takelwagen gaat. Oh, super Hij rookt misschien wel even voor de brand moeten laten komen. Nee, doei je collega komt je zo ophalen als hij ergens zit gaat. ik ga nog eens wat voor hem een taxi bellen joh kijk gaan we niet doen hè? we gaan nog even door oh wat is dat oh shit dat is een gevaarlijk dier we eens gaan kijken Boei, boeie, boeie, boeie. kom eens hier hallo. oh ben je lief hallo nou nou weet je wat zo is natuur we laten hem maar lopen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 Handen omhoog, stoppen. 5, 5, 5. Uitstappen, uitstappen, handen omhoog, beide. Normaal een grap, handen omhoog, op je knieën. Meewerken, Bij elke dag er een wordt geschoten. De collega's, de renteren, pak hem. Jullie komen tegemoet, jullie komen tegemoet. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Nee, ze pakken hem niet. Oké, okay. eenmaal aanhouding. Heb je nou een voertuig gestolen? Is hem dit? Ja, dat is hem wel. Hè? zei AC achtervolging, een van de overvallers. Vuurwapengevaarlijk persoon. Graag de ene erbij. De andere verdachte die heb ik op zijn knieën gezet. Daar waren genoeg collega's bij in principe. Dus weet dan, weet dan weet nemen die collega's nog over. 2010 we op de verdachte. Ze zijn van de snel af. BTGV, BTGV, BTGV. Uitstappen met je handen omhoog. Ja, Elke verdachte beweging wordt er geschoten? Ja, hallo, dat is de verdachte beweging. Hier aan weg. LNG, Niemand anders in het voertuig, collega's. Goeiedag. Dat is wel realistisch, de maar even een klok. Dat is gewoon toeval hoor, maar, want ze rijden in een B-klasse van de politie. Zo, dikke stress. Twee maal AT, het is het is uh, waarvan eentje bij mij is. Ik ga je nog a vier hebben waarschijnlijk een okay. okay. bij. Uh, ja, ja, dan veel een erbij. bij. eerste persoon die ik voor en die heeft die geen seksueel ding bij zich heeft Dat is wel uh, meneer, daar mag u trots op zijn. Goed, ik ga deze video afsluiten. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Over een paar dagen zien jullie in het weekend een video met een onopvallende Tesla Model S. Ik zou zeggen tot dan. En uh, blauw duimpje omhoog en een reactie zal altijd leuk zijn. En uh, doei!